Nou, ik ga oefenspringen met Bel en Steve gaat me vandaag helpen, omdat dit mijn allereerste keer is. Wie zit aan oefen oefenspringen? Oh, het is heel laag, 40 centimeter. Ik ga kijken voor je. Daar is het. Ja, het is allemaal. Kom maar, je mag erop. Tess gaat de bak in. Eerst draad is heel goed. Blijf zitten. iets met denken. Kom, kom, kom, het Uitsteken. Niet harder dan dit. Daal iets tegen. Uitsteken. Zullen we kijken naar je volgende hemel? Blijf zitten en kom maar iets met been. Uitsteken. Zou je weer iets opvangen nou? Super! Het was vier. Ik weet niet waar die... Oh, die roze. Zou roze. Ja, dat wil ik niet meer. Uitsteken. Nee, een beetje opvangen, want het gaat te hard. Ik vind het eigenlijk verbaasd ontwikkeling goed gaan. Ja, maar dat heb je als je elke week lest. Ik zweer het. Zo, ja, mooi in het midden aansturen, hè? Kom maar. Zo, ja. Zit er weer. Iets tegenhouden. Mooi stil in Zondagochtend en ik zit op de fiets. Het gebeurt niet vaak, eigenlijk nooit. Nee, helemaal nooit. <laughs> Samen met Tess. Want we gaan naar de Manege. Maar Rick en Aldwin hebben de auto nodig, dus wij zijn op de fiets. Ja. Buiten dat is het belangrijk om voldoende te bewegen en hoewel ik fietsen haat, dat heeft nu heel de straat gehoord. Heeft nu heel de straat gehoord. <laughs> heb ik besloten dat ik me misschien daar niet zo over aan moet stemmen. Is niet eenvoudig, maar we gaan dus naar de Meneis. Nou, daar zijn we en vandaag gaat ons kimmetje met Verona. Weer in de BB starten, voor het eerst in zo'n lange tijd, dus dat is super gaaf. Ik zie er al helemaal daar in de verte, dus we gaan even bij haar kijken en ik heb de fiets nog overleefd. op een parcours als gisteren Tessa ofenspringen gedaan heeft. Vandaag gaat Kim dus voor real. De nummers zijn een beetje veranderd, maar voor de rest staan de hindernissen nog waar ze stonden. Inmiddels zit Kim erop. ik was er niet bij, maar ze is toch op paard gekomen op een of andere manier. En ze heeft zelfs knutjes gemaakt. Dus één uh, is eruit gegaan, dus ik krijg minder stijlpunten, Maar goed. Gaat goed? Zin in? Ja. Nou, ah, dat is alvast af, die heukroon. Vast wel. Heuk Tess ja. is dus druk aan het oefenen. Gaat goed? Het ja. goed zo. De springen, zoals jullie net gezien hebben van Kim. Dus Tess dus is lekker binnen aan het rijden. In een compleet schoon, nieuw gesleepte bak. Dus dat is ook wel lekker. Vandaag is dinsdag. En we gaan lekker rijden. Die ratjes vanmorgen geweest. En die heeft vooral nog even een kuur gegeven. We krijgen ook wat puffertjes voor andere momenten. En hopelijk gaat het nu weer beter. Nou, Bel en Tess gaan gewoon goed. Die zijn aan het zadelen. En die gaat lekker rijden. Dus ik zal zo even kijken of er nog wat kan even... Dan stapte ze keer naar achter dus ze deed zo van een mok en daarna dacht ze tot het een krokodeel was oké okay. en je was even de paddendeur aan het oefenen die kim gemaakt heeft ja, ik heb de slang van de drie bogen ik heb een EB EBE de volte gedaan en ja. goed bezig kind is dus lekker rijden ja. nou wij zitten er ook op ik ga even de andere ik ga daar rijden hoor ik ga niet rijden is me veel te druk ja hoezo Drie man in een bak, terwijl daar allemaal vrij is. Tess was even in de manege buiten baan aan het rijden. Ik ga gewoon op springveld rijden. Meer ruimte. Dus Tess is lekker daar bezig. En ik ga hier even rijden. En ik heb zelfs mijn vest uitgetrokken, want ik heb het gewoon warm. Dus dat is wel iets lekker. Zo, ik ga vandaag naar kamp. En vanwege ik deze wansie aan heb... Dat komt omdat wij een thema hebben, jungle. En je mag op school met, nou verkleed mag je dan naar schooltje want dan heb ik wel gewone kleding aan. En dan ga ik ook ook op, dan moet mijn er weer missen, missen. Ja, dat is wel jammer, want nu ben ik dus alleen. De Kim die gaat woensdag en donderdag in ieder geval Willetje even doen. En... Ja, dan moeten we even zonder Tess, want die gaat naar Stay OK in Dordrecht, begreep ik. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat vinden. En we moeten ons maar weer redden zonder jou. het yeah. ja, wordt vast heel leuk, hè meis? Ja! En we gaan nu even de paardjes buiten zetten. In mijn wand. En het regent, dus ik heb maar mijn capuchon opgedaan. Precies. Ik moet mijn het even aan Corona geven. En dan kunnen ze naar buiten. Oh ja, het regent, dus ik hoop dat ze naar buiten mogen. Want ons land wordt altijd gelijk heel erg drassig en nat. Ja. En dan uh, mogen ze niet naar buiten. Want dan lopen ze het hele land kapot. Maar, het niet meer te komen. maar goed, ik hoop dat ze nog even naar buiten kunnen. Nou, dat ik ook. Zullen we het toch maar even gaan doen? Gaan we doen. Zo, ons testje is op kamp. Kim gaat zo meteen met Bel springen. En ik ga ook springen met Verona. Die hoest wel, maar die heeft inmiddels uh, medicijnen, dus dan uh, wordt dat uh, verbeterd, hoop ik. Dus ik ga nog eventjes in de trailer wat spulletjes pakken en dan ga ik aan de slag. Wel, daar ben je dan. En vandaag moet je springen met... Hi. Kim, dat is even een andere koekmeisje. Dat wordt niet meer zo... Uh... Ik heb maar net op tijd en ik rustig toen was het ineens al 6 16 uur. Oh. Nou, jij ja, moet om half 7, toch? Ja. Nou, je moet even losrijden. Helaas kan ik niet filmen. Maar goed, ik ben wel heel benieuwd. Nou, die denkt om een of andere reden dat ik iets in mijn zak heb. Ja, een camera. Kijk maar. Het is maar dan bedelen. Ik heb niks. Echt nu? Nee. Ik ga de deken voor Bel halen, want het wordt koud vannacht. En dan wil je natuurlijk dat ze het niet te koud heeft. En ik wil ook niet dat ze in de wintervacht heel erg schiet en dat ze dan een blikje vol wordt. Ze moet natuurlijk ook wel weer geschoren worden dan. Dus uh, ik gooi gewoon even de deken op. Die is van plus 15 tot min 20 of zo. ik weet niet precies. Maar aangezien het vannacht 9 graden wordt, zal het vast goed komen. Zo, voor bel heb ik er power turn-out. Door is die? En, uh, oe, dat was mijn hoofd. Dus dan, vannacht wordt iets van 9 graden. En wat ik zeg, ik wil niet dat ze in het haar schiet. Dus dan gaat die op. Ik heb hem zonder nek. Je hebt hem ook net, net, met nek. Maar ze moet ook nog gewoon ademhalen. Dus voor mij hoeft dat niet. Dus die gaat straks op. En uh, ja, dan gaan we maar zadelen. Het is wel gek zonder Tess. Stil ook. Niet 85 keer mama. Maar ook minder gezellig natuurlijk. Vandaag is donderdag. Tess is nog steeds op kamp, Dus ik moet het eventjes uh, alleen... Nou, ja. Tess is nog steeds op kamp, Maar gelukkig gaan Kim en Christine mee. Want er is een bruiloft voor één dag van uh, Tessa. Niet mijn Tessa natuurlijk. Maar een andere Tessa. En uh, die wil heel graag uh, dat zij met paarden op de foto gaat. Nou ja, wij hebben paarden en dit doen we natuurlijk niet altijd maar dit is een speciale gelegenheid. Het is iemand van de WOS, dat is de plaatselijke televisiezender hier en die heeft binnen een week geregeld dat ze kon trouwen voor één dag. Nou, dat is met een bruisjurk en allerlei bedrijven die leggen dat, of die geven dat ter beschikking. En nu gaan wij dus naar Schlavenzander, naar de WOS om de paarden mee te laten doen aan een fotoshoot voor een bruiloft voor één dag. Spannend. Oh, is dat heen, ja? ik heb bijna niet meer Ah, oké. Okay. Ik heb ik even twee mandarijzen geven. Dus die is blij met je? Die is blij met me, dus ik even bij je deze kijken. Hallo paard! Kim is al bezig. Ze moeten natuurlijk wel netjes uitzien als je gaat trouwen. Dan ga jij niet vertrouwen, maar niet mevrouw. Dus eh... Uh, dan ga ik zo maar poetsen en wassen. Ik hoop dat je mevrouw Ja, zeker. Zo, ons kimmetje die heeft uh, goed geschoren en gepoetst. Ik heb uh, tegen Ik heb gewassen. Kim heeft nog uh, vlechten in de staarten gemaakt. De hoefjes zijn gelakt. Daarom staan ze hier dus nu op een rijtje omdat de hoeven even moeten drogen. Anders komt er allemaal vlas op. Dus paardjes. Die zijn er bijna klaar voor. Onze halsters, de mooie halsters. Die hangen klaar. Tadaam. Dus dan kunnen we straks de trailer in. Zo, de dames zijn klaar. Dus ze gaan de trailer in. Die staat ook klaar. Kunnen ze zometeen nog even lekker eten. Er zit nog hooi in. Isbel? Is het Bel? is Bel. Oh, ik dat het was. Bijna goed, andere is het kant. Eén kant. In weer... Weer... mijn trailer zitten ze aan twee kanten. Ja. Oké. Okay. Nu is het wel moeilijk, want nu staat Bel er al in. Dan moet Verona er nog in en dan moet je er onderdoor. Daar komt Verona. En deze moet er nog dicht. Oh ja, ook wel. Zal je de pony bij het schildruik staan? Ja, ze is een brave pony. Ja, deze kun je gewoon eenmaal alleen in de trailer zetten. Dat is ook de bedoeling. Komt hij maar. Die heet maar. Oh. Ja dat zou ik ook zeggen, want we moeten onder die balk door. Hallo paard. maar op Staat hij niet op de hoge? Dan staat hij nog op heenjasmaat. maat. Dan moeten we hem even omwisselen. Ja, zij stormt eruit, hè? Wacht op Kim. Ik kan dus niet filmen en een vlecht eruit halen tegelijk, hè? Dat snappen jullie ook wel, aan die kant van het scherm. Ja. Ja. En dan komen de billen van Bella. Good you make a photo? Can Hello! Hello. Hello. Weet niet, we gaan te mooie hoeveijzen in de auto. Ook leuk. Gaan we ernaast. Nee, nee, nee, nee, Nou ja, ik kom niet alleen een Ja, dat is Ik zie het Ik bill het Doet goed? Ja, dat zou ik allemaal kunnen. Ja, dat uh, we erbij beetje staan. Als jullie beetje een beetje een maar vast en dan beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje je beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een is een beetje een Wil een beetje een Ja, dan moet je even om de auto's ja, heen. Dan, dan komen die hier tussendoor, ja, niet tussendoor. Ja. ja, dat is Wat is ze braaf, joh. Ja, ik moet ook maar Goed, Oké, dan moet ik even haar vasthouden. houden. Ja, ja, ja jij bent nou, die. Zo. Nee, die zit ja, ja. alleen de op de lucht. Ik weet niet. Nee, ik heb het patroon. Ik hoop dat je het kan doen. Een sorry hoor. Bella! Ja! Kijk daar, nou, we hebben een prijspaard. We een paarden. Jeetje. Nou, we hebben er alles op. Hoi. Mooi paard. Nou, heel goed doen. Ja, we zijn bij de WOS. Kijk daar. En die maken een film. Kijk daar. En foto's daar voor trouwen voor één dag. we dus zullen zo nou even gaan vragen hoe het nou precies zit. Maar het gaat goed. Dus dat is fijn. Hey, wat leuk. Nou, en deze meneer is toch even bezig. Nou, willen jullie misschien even voor ons vertellen wat het nou precies is? Ja, dat gaan we vertellen. Heel fijn. Wij gaan uh, trouwen voor één dag. En dat is uh, mogelijk gemaakt uh, doordat ik een wens mocht indienen bij de W.O.S. Ja? Yeah. En uh, wij kunnen niet trouwen omdat we co-ouderschap hebben. En dat bepaalt zeg rechter maar, dat je niet te ver uit elkaar mag wonen in verband met je ex en je kinderen, zeg maar. Uh, en jullie hebben het mogelijk, mede mogelijk gemaakt dat wij een prachtige dag krijgen. Dus dat we met een paardje op de foto mogen. En maar het is dus voor één dag? Dit is voor één dag. Oh. We mogen niet voor altijd trouwen. Dan zouden we dat wel heel graag willen, maar goed dat komt er ooit een keer. Ooit een keer, ooit als ooit de keer. kinderen wat ouder zijn. Ja, dat duurt nog 15 jaar of zo, weet je. <laughs> als we oud en versleten. Maar niet uit, dan, dan was het echt de liefde toch? Maar goed, nu hebben we de dag van ons leven die we mogen beleven, mede dankzij jullie. Nou, super. Dus dan weten jullie dat, je kunt trouwen voor één dag. Ik wil nog één keertje naar je de mij kijken. Ja, oh, oh, Kijk, graaf is overbelicht. Ja. Eén keer goed kijken. U bent al klaar? Ja, je hebt geen ah, ja. Top, nou dan hebben we hem. Nou, leuk. Ja, ga je, er even over? Leuk. je Mag hoor, Kim, je mag ja, daar tussendoor. Even tussen de mensen ronden. Brave bel! En bravo En U zijn je klaar met hun? De ja! Sambers? Helemaal goed hoor! Nou super! Goed, ja. Hij is goed! Als je er maar niet op gaat zitten zonder kerk, vind ik het best! Oké, ja! Nee, was super! Ja. Ja. Ja. Heel erg bedankt! En, en super dan. Doe je. Ja. Heel erg bedankt voor Kim. alles. Oh, sorry, oh. ik was nog ja, aan het filmen. Maar graag gedaan. Hey, super, dankjewel. Fijne dag nog. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Nou, dat was het alweer. Dan gaat Rebecca met Verona. Dan gaan we weer richting de trailer. Kim die neemt de korte weg. Die gaat tussen de autootjes en de mensen door. Nou, veel plezier allemaal, jullie hier ja, vandaag. Ja, leuk dat jullie dat gedaan hebben. komt ze met de baas. Goed gedaan, Opharaon. Ze ja, zijn wel mega liefd, zeg. Ik ja, had niet gelacht. Ja, bel, wel, Maar Opharaon... Uh... Nou, bedankt aan... Uh, Recuptex. Ja, misschien wel. Kijk, soms doet ze ook wel wat, hè? Ja, het wel. lijkt altijd alsof zij alleen maar de camera vasthoudt, maar je ziet het. Soms, soms doet Rebecca ook gewoon wel, doet iets. Ook wel iets. Niet veel hoor. Nee, daar, niet, daar niet heb ik, veel. Daar heb ik stierp, niet veel, maar soms. <laughs> als het uitkomt. Ja, als het voor de camera is. Zo. Mm. Nou, dan gaan we nee. de weer uit. Ik heb hem al half open gedaan, maar mijn benen gingen dood. Mag ik hem uitzetten? Ja. Zo, we zijn weer terug. Dat was eigenlijk kort maar krachtig. Oh, daar is Kim. En dus de paardjes mogen nu weer op stal en dan gaan we gewoon rijden terug naar de gewone dag.